Welkom bij Thuisbezorgd! Ik werk bij Thuisbezorg als bezorger en ik werk hier al zes maanden met heel veel plezier. Ik ben drijver bij Thuisbezorgd en ik werk er nu een half jaar. Goedemiddag! Hi. Wat ik zo leuk aan mijn functie vind, iedere dag is waar anders. Je maakt onderweg heel veel mee, je hebt veel vrijheid. En dat maakt het werk voor mij uh, zo leuk. De werksfeer hier is altijd heel gezellig. We hebben uh, een keuken waar we gewoon ja, gezellig kunnen zitten. Het buiten zijn, het uh, actieve werk. Everyone is just so nice and friendly. And, uh, I made so many great friends here. Ik zou iedereen aanraden om met Thuiszorg te werken. Eén, omdat je gewoon heel goed betaald krijgt. Fietsvergoeding als je op je eigen fiets rijdt. Vakantiegeld en fooien. En twee, omdat je een hele gezellige werksfeer hebt. Word jij mijn nieuwe collega? Wat doe jij morgen?